Hier in Kamachumo in Tanzania is gebrek aan gezonde en voldoende voeding een groot probleem. VSO steunt 650 kwetsbare gezinnen in deze regio. Dit doen we samen met Juliette, een voedingsexpert uit Oeganda. Als je 10 kinderen van In het RISE-project geeft Juliette vrijwillig voedingstrainingen aan lokale gezondheidswerkers... ...zoals aan Specius. Alle opgedane kennis geeft haar door... ...aan kwetsbare gezinnen in zijn gemeenschap. Ruspicius helpt bijvoorbeeld met het opzetten van een moestuintje... ...zodat mensen in het dorp gevarieerd kunnen eten. Daarnaast geeft hij kookles en gezondheidstrainingen. Met lokale zorgverleners helpt VSO de allerkwetsbaarste gezinnen... Ben je ook fan van het Rise project?